Ede energieneutraal. In de meeste huizen kan nog veel energie worden bespaard. En dat is slim, want het scheelt je veel geld op je energierekening, in de winter houd je de warmte binnen en in de zomer juist buiten en het draagt bij aan een duurzaam Ede. Een voorbeeld. Een goed geïsoleerd huis gebruikt slechts 600 kubieke meter gas per jaar. Een slecht geïsoleerd huis al snel 3300 kubieke meter. Dat is bijna zes keer zoveel. Laten we eens kijken hoe je met je woning kunt besparen. Spouwmuurisolatie zorgt voor een prettig binnenklimaat. Met dakisolatie stook je niet meer voor de mussen. Goede vloerisolatie zorgt voor lekker warme voeten. En misschien heb je al dubbelglas, maar niet al het dubbelglas isoleert evengoed. Tripleglas en HR++ glas zorgen voor lekker koele zomers en warme winters. Meer weten? Kijk op eden-natuurlijk.nl.